jongens, we hebben een reanimatie er zit ook nog een persoon bekneld tussen een fiets dus 1, 2, jullie gaan starten met reanimatie 3 en 4, en de jullie gaan red installeren samen met de chauffeur en dan niet dat die persoon bevrijden wat ja? straat ons dan ook weer? vuurhuis Is dus voor iedereen plan duidelijk ja? 1, 2, direct reanimatie starten ambulance, die is onderweg Oké, okay, daar ligt hij. Ja, stoppen je voeten. Stop stoppen je voeten. Stoppen je Ja. Hoi, hey, ik ben de politie. Oké. Okay. Ik zie het is hier, uh, tandem. Want die was hier aan het fietsen, die is reanimatiebehoefte. 1, 2, direct reanimeren. reanimeren. Deze die zit hier bekneld. Dus wat ik eigenlijk even zou willen, hey, ik heb ah, nee, mis ja. dat ik hier moest zijn. Hey, er schijnt uh, wat aan de hand te zijn met de reanimatie. Heb ja, ik heb uh, een bij me. Ik moet jij op, naar die, die, twee jongens, die twee jongens? Die twee jongens gaan reanimeren. Ja, die, uh, wat deze die zit hier met de voet, maar ik wil even dat hij uh, de fiets is uh, hier idee door het wordt. Voor de geest, ga je over. Even je helm afdoen doen en je jas uit. Hey, hij moet hier, dicht zo'n bij zijn voet, moet hij worden En hier moet hij tussen komen. Ja? Dus kijk of je met je schaar hier tussen kan komen. En dan moet we zorgen dat de voeten er tussenuit. Hoe gaat het? A724, we zijn nog steeds bezig met de animatie. Andere persoon die is bevrijd met zijn voet en uh, die kan meegenomen door de, de ambulance dienst als die plaats is over. A724, weet u hoe het staat met de ambulance dienst? We zijn natuurlijk druk bezig met de animatie, het is nogal warm weer. Dus we zouden misschien uh, aflossingen nodig hebben. Dat is bij bij komt uh, uit Oedrecht, dat je nu net voor de IJS op nee, we hebben we hebben niet. Het is heleboel, is het er is gewoon heel de klootering is zich Oké. Okay. Vrouw, of de melder nog te plaats is? Ja, toch. Ja, dat moet je. A.C voor de 728, dus weet u voor mij of de melder nog te plaatsen is, oder? Ik ga voor u terugbellen. U hoort zo van mij. Ja, dat is maar rekening. We ik ben even een beetje meegekregen. Er is door voorbijgangers een brandlucht gemeld. Er is geroken. en die, ze hebben daarvoor gebeld. We gaan even een onderzoek instellen. We gaan even kijken waar die brandlucht vandaan komt. Het kan ook zeggen dat het een soort barbecue kan zijn. Het kan ook, net of die dingen. De vormte wild gaan we daar mee. En dan komt alles goed. AC bevel voor 728 over. Ik het maar open. Goed om je heen kijken jongens. Ja, wij zijn te plaats aan het begin van de kluisering. Wij gaan even een onderzoek instellen over. Ja, ik hoor het. Hè? Eerst even kijken. AC voor de E430. Zeg het maar. Ja, wij rijden net over de boekstof in de Bijland. En dan leggen wij een bouwcontrader aan die uh, brand staat. Alleen wij hebben het echt gek op onze pomp. En voor brandbussen is het de omvang van brand groot. ook. Oh. Ja, nou dat vraagt misschien ook het volgende. Uh, als je het gelijk mee te kijken. De 748. Die uh, rijdt aan de kloosring voor een brand terug. Uh, kunt u mij een indicatie geven of dat daar achter is, over? Hello. Ja, de kleutering dat ik uh, net achter de boezem singel, dus dat zou wel de verklaring kunnen zijn. Ja, uh, u wilt daar een andere TS plaatsen? Ja, graag. want ik ben alleen 10 minuten zo. kan ik je 728 oproepen? De 7 0 0 0 voor een van 10 minuten? Nee, 728, hier de 7, 8, ja. GMC over. GMC, hier de 728 over. Ja, ik weet niet of u de een keer mee heeft geluisterd. De 724 stuit op een -bron. Bij een container in de boezemsingel. Want we vragen waarschijnlijk waarom u daar een brandend rijdt, ruikt. Uh, graag onder prioriteit nummer 2 naar de boezemsingel. In verband met een effectenpomp van de 724. En die gaat daar uw bijstand over. Dat is begrepen, wij gaan onder Prio 2 naar de Boezemzingel voor een container in de brand. Oké okay, mannen, een beetje meegeluisterd, staat de container in de brand, staat niet tegen ontbouwing, wel dichtbij een bebouwing, daarom gaan we nu Prio 1 door. Uh, we gaan gewoon proberen, laat die container van aflussen, ja. en kijken naar binnen, kijken of die daar niet echt gebouwt, ja? 724 GB. Dichter. Ja, wij hebben een plaats van een waardige binding gevonden, die zit precies voor de, de pomp. De 7 20 de hier is de MC over. Geen hier is over. Wat is over? Waar rijden je nu de boezemsingel in? Wij zijn het even te plaatsen. Ja, dus de met de plaats. te plaatsen. Nou, ik denk dat we het niet aan de Ja dat klopt. Dat maar hij staat nog kan wel dicht bij het Ja, Daarom wil ik nog gelijk iets gaan over het waterwinning ligt daar gelijk voor. De waterwinning ligt er gelijk voor. Ik weet niet wat erin zit. We zijn een er straatje erbij zetten. Bommeline, kun jij de waterwinning opbouwen? Ja, alleen kan ik zeggen. 3-4. Pommeline bouwen de waterwinning op. Die liggen aan twee straal hoger druk op. Container even erbij, ja? Ja. ACI ja. bevel voor de 7,28 Eerst Eerste bericht is kleine brandbevel. We hebben de container in de brand, we gaan deze aflussen. Oké, okay, brandzijde, even, even, even dit uit elkaar halen. Drie, vier. Jullie gaan even met de scheppen tussen. Dan kunnen jullie dit goed aflussen, ja? Even uit elkaar halen. Zeker naar de rechters, de rand mee. Handen oh ja, heeft even? Ik ga uh, ja? eraf.